Wijn is de poëzie van de wereld. De ontwikkeling van een werkelijk goede wijn hangt af van vele factoren, zoals de kwaliteit van de druiven, de gesteldheid van de grond, een behoedzame verwerking en optimale bewaaromstandigheden. Liebherr ontwikkelt met behulp van de modernste technologieën wijnkasten die aan deze voorwaarden voldoen. De wijnkasten van Liebherr houden de ingestelde temperatuur constant, zelfs bij grote schommelingen in de omgevingstemperatuur. De Vinidor-serie biedt met twee of drie wijnzeefs de grootste flexibiliteit. Dankzij de nauwkeurige elektronische besturing kan de temperatuur in de wijnzeefs onafhankelijk van elkaar tussen plus 5 en plus 20 graden Celsius worden ingesteld. Op deze manier kunnen rode wijn, witte wijn en champagne tegelijkertijd in één wijnkast op de juiste drinktemperatuur worden bewaard. Liebherr wijnkasten beschikken over dimbare ledverlichting en een geïsoleerde glasdeur met UV-bescherming. Op de uittrekbare presentatieplateaus komen voortreffelijke wijnen bijzonder goed tot hun recht. Beroemde sommeliers vertrouwen al jarenlang op de topkwaliteit van Liebherr wijnkasten. De temperatuur en de optimale luchtvochtigheid worden constant gehouden. Hierdoor blijft de kurk soepel. Voor een perfecte luchtkwaliteit is in iedere wijnzeef een actief koolfilter ingebouwd. Bij de productie van alle componenten hecht Liebherr grote waarde aan de kwaliteit. Kwaliteit tot in het kleinste detail, door specialisten getest ook in geconditioneerde ruimte en onder extreme omstandigheden. De eerste voorwaarde voor wijnen die lang moeten worden bewaard is... rust. Dankzij de trillingsvrije bouw van alle componenten... werken de Vinidor-wijnkasten bijzonder rustig... en garanderen een behoedzame opslag van de wijnflessen. Dankzij speciaal ontwikkelde compressoren in combinatie met zeer efficiënte elektronica zijn de wijnkasten energiezuinig. De Soft System deursluiting voorkomt dat er na het uitnemen van wijnflessen vibraties ontstaan bij het sluiten van de deur. Wijnbewaarkasten bieden gelijkwaardige omstandigheden als een wijnkelder. Met de wijnkastseries Vinidor, Grand Cru en Vinothek... ...biedt Liebherr voor iedere wens het ideale model. Wijn is genieten. Wijn is een lifestyle. Liebherr. Wijnkasten om lang van te genieten.